Als wij een receptionist zoeken, dan geloof ik best wel dat ik zo'n check-in kan leren. Dat kan, iedereen kan ik een checklist leren afwerken. Dat is niet ja. zo spectaculair. Het gaat erom dat die dame of heer uh, gevoel heeft voor, voor, voor de mens die binnenkomt... het fijn vindt om direct ook contact te maken rechtop staat, lacht. Ik kan je niet aanleren dat je dit niet de hele dag zo moet doen, maar dat je ook zo je werk kunt doen. Ik kan niet aanleren dat je werk leuk vindt en met een glimlach doet, ook al vind je het misschien op dat moment even niet leuk. Dat moet in je zitten. En als dat in je zit, dan weten we dat eigenlijk na vijf minuten in dat gesprek.